Meer dan 12 jaar geleden zijn wij begonnen in de sport. Onze kassa is dan ook speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers. Hierbij is het van belang dat iedereen er direct zonder uitleg mee aan de slag kan. Dit vormt dan ook de basis van onze kassa. Met onze oplossing kan iedereen heel eenvoudig producten aanslaan. Is het mogelijk om het product digitaal op de pof af te rekenen? Dit kan op een nieuwe bon of een bestaande bon voor de vaste gasten. Zo is het handgeschreven bonnetje verleden tijd. De bonmodule van 12. Snel, overzichtelijk en digitaal.